Tieneke, en vandaag ga ik voorlezen uit het boek van Maximilaan Modderman. Maximilaan Modderman geeft een feestje. Een feestje voor beestjes met taart. Het wordt een wild feestje. En een vies feestje. Dat vinden papa en mama straks vast, niet leuk? De trui moet in pad. Zegt Maximilian, modderman. Moeten de beesten ook in pad? Kom, zegt Maximilian Modderman, dan lees ik voor. Maximilian Modderman kijkt naar het boek. Soef, Blons. Maximila Modderman neemt een hap van de taart. Misschien moet de taart ook in bad. alle dieren te laat. Misschien, zeggen de beesten, moet Maximila Modderman in bad. Oh, Maximilian Boderman Het bad moet in bad